Uh, toevallig voorbijganger, je hebt dat al gezien. Uh, zeg eens, wat, wat was je eerste indruk als je dit hier zag? Ik had uh, een tijdje geleden gezien uh, dat hier inderdaad zandzakjes zijn geplaatst. En, uh, ik vond het eigenlijk meteen een goed idee, want uh, dat houdt het water uh, langer in, uh, in, in het natuurgebied. En, uh, ik denk dat in deze tijden van klimaatverandering dat uh, een heel goede ingreep is. En het ziet er heel simpel uit en het gaat een heel groot effect hebben. Denk ik heb het dus uh, goed gedaan.